1 juni vond in de Grote Kerk in Alkmaar het jaarlijkse gala van ondernemend Alkmaar plaats. Met natuurlijk het onvermijdelijke drankje en hapje. Het thema van de ondernemersavond was trouw. Dat werd benadrukt door de aanwezige bruidsparen. Dan praat ik met en dan is altijd een belangrijke factor voor succes is dat je de bal oppakt en dat je ook innoveert en creatief bent. En daar gaan we het dan ook over hebben vanavond. En uh, achter deze uh, fantastische bruidsparen ziet u ook de genomineerden van deze avond. Vast onderdeel van de avond is de uitreiking van de Cornelis Drebbel Award van Club Kaas. De award gaat uit naar de meest veelbelovende starter in de regio. Na een online stemronde zijn drie genomineerden overgebleven. Tim Slager van productiebedrijf TS Productions, Marco de Waard van appbouwer Blue Desk Mobile... ...en Anderson Vara, regisseur van theatergezelschap Vrij Zijn. Uiteindelijk bleek Marco de Waard van appbouwer Blue Desk dus de meest veelbelovende nieuwkomer in de regio te zijn. We een voor Dus bij deze bedanken. Uiteraard willen we iedereen eh, ook kunnen bedanken voor het inzet en eh, voor het eh, stemmen afgelopen weken. Uh, allereerst ontzettend gaaf om die ontvangst te mogen nemen. Het is toch een bekroning op je werk. Het gaat uit van een stukje innovatie in ICT. en uh, ja, Het is toch mooi om te horen dat je dat uh, mag ontvangen voor, de, voor het werk wat je de laatste maanden hebt geleverd. En wat wij doen is, uh, kortweg, wij bouwen apps. En dan moet je denken aan apps voor iPhone, Android, uh, tablets, et cetera. Noemen we een voorbeeld alsjeblieft? De Alkmaar app is wel een heel mooi voorbeeld voor dit moment, denk ik. Zag je dit aankomen? Uh, ja, hij kwam een beetje onverwacht. Kijk, je weet dat je kans maakt. Je bent met z'n drieën genomineerd en uh, in de voorrondes uh, kwamen we met z'n tweeën duidelijk naar voren. Maar evengoed kwam je ja, als verrassing, moet ik eerlijk zeggen.